De applicatie Wikiwijs maken van Kennisnet stelt jou in staat om de ideale online les te maken voor jouw leerlingen. Combineer interessante video's van YouTube, afbeeldingen van je computer, zelfgeschreven teksten en interactieve vragen in je online les. En maak je les helemaal af met een toets met multiple choice en andere soorten vragen. Veel collega-leraren hebben al lessen gemaakt met Wikiwijs, net zoals enkele publieke organisaties. De lessen die zij hebben gemaakt kan je gebruiken als basis voor je eigen les. Personaliseer deze met het logo van je school en met eigen vormgeving. Of breid de les uit met nieuwe onderdelen of actualiseer de les. De lessen die jij maakt zijn overal te gebruiken. Op een gewone pc, op een tablet en op een smartphone. Bij de leerling thuis, natuurlijk kan je ze ook tonen op het digibord in de klas. En Wikivijs biedt verschillende mogelijkheden om de les te volgen via de elektronische leeromgeving van je school. Het maken en gebruiken van lessen in Wikiewijs is helemaal kosteloos. Kennisnet gelooft in vrij beschikbare en vrij aanpasbare lessen voor het Nederlandse onderwijs. Voor het maken van lessen heb je wel een account nodig dat je gratis aan kan maken. En voor het bekijken en volgen van de lessen is dat niet nodig. Begin vandaag nog. We zijn heel benieuwd wat voor mooie lessen jij gaat maken met WikiWijs.